Ik nee, dat stel ik niet aan. Het is even de mensen thuis te lullen. Ik had net dit microfoontje in de telefoon, maar de telefoon niet viel. En dit dingetje stond nu helemaal scheef, staat nu minder scheef. Want ik heb het een beetje teruggebogen, maar ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus deze doet het niet meer. Nou staat dit natuurlijk wel heel interessant, maar dit vind ik niks. En dat kan ik ook niet doen tijdens het uh, filmen met sporten natuurlijk, want dat is wat ik vandaag ga doen. Oeh, en ik moet opschieten. Ik moet er om 7 uur zijn. Het is tien over half 7. Ik zie jullie bij de sportschool. Goedemorgen. Goedemorgen. Vroeg. Meten. Meten is weten. Ja, ik van 70. kilo Jeetje. Ik heb de eerste les gehad, zoals jullie hebben kunnen zien, en het is zwaar. Het is echt zwaar. Ik heb jullie steun hard nodig. Doe even een duimpje omhoog. Motiveer mij om door te gaan, om 10 kilo af te vallen. Help! Nee, ik vind het ook echt super lekker. Ik was nu al bijna weer misselijk en duizelig. En, oh, maar het is goed voor me. Mijn spiertjes worden een beetje wakker geschud. De koppeling van mijn auto-indrukken is nu al zwaar. <laughs> God. Ik heb weer een training gehad. Deze keer was die half zeven s'avonds. Wat zeg ik? Half zes. En uh, ik ben gesloopt. Ik kan bijna niet sturen. Het is niet normaal. Ik zal morgen wel weer niet kunnen lopen. Maar het is allemaal voor het, goed do het go go go goede doel. Maar ja, verder is er vandaag niet zoveel gebeurd. Ik heb alleen heerlijk gesport. Drie rondjes binnen de 15 minuten gedaan. Want het ging zo goed. En uh, ja, op naar de volgende training. Maar die is pas vrijdag. En voor de rest van de week. Wat ga ik eigenlijk voor de rest van de week doen? Niet zoveel. We zien het wel weer. Hè? Wat er allemaal uh, op mijn pad komt. Het is nu vrijdag. Ik ben voor jullie de vlog aan het editen, omdat die morgen natuurlijk online moet. En ik ben kapot. Ik heb weer een training gehad. De afgelopen trainingen die jullie dus net gezien hebben, die stelden niks voor met de training van vandaag. Ik was aan het einde van de les ontzettend zachtgerijnig. Ik dacht, waar ben ik in godsnaam mee begonnen? Maar we gaan vrolijk verder. Dit is zo zwaar. Oké, okay, genoeg gejankt. Verder met de vlog. Hi, daar ben ik weer. Even over de spierpijn. De spierpijn valt best mee. Nu nog. Na de eerste training. dat ik echt heel veel spierpijn heb, ik er zelfs een beetje wakker van gelegen. Moet ik elke keer als ik draaien, dan voelde je dat. Dus de zondag eigenlijk. Zaterdag had ik dus getraind. Zondag was de spierpijn best wel... Heftig. Maandag eigenlijk nog steeds. Ik ben toch gegaan. Je moet er ook heen, ze. Ja, en eigenlijk werd de spierpijn al gelijk de volgende dag minder. Maar ik dacht eigenlijk van: Nou ja, je hebt al spierpijn, je gaat nog meer trainen. Dus je krijgt nog meer spierpijn. Maar dat viel dus echt wel mee. Maar nu, waar ik nu voor, voor de camera zit, is omdat een echte YouTuber, en dat wil ik natuurlijk zijn. ...maakt een filmpje over wat zij allemaal opgemaakt heeft. Ik werd geïnspireerd door een van de YouTubers die ik volg... ...Frouwtje Love's makeup, En die is van alles aan het opruimen en aan het doen... ...en dat filmt ze dan elke keer. En ik vind het toch best knap dat je dan zo'n heel mooi verhaal ervan kan maken... ...van wat je allemaal hebt en weg doet. Dus ik denk, ik ga ook een filmpje maken over alles wat ik opgemaakt heb. Het is niet veel, maar het is iets. En ik ga dat met jullie delen, nu bij deze. Dan gaan we beginnen met deodorant. Deze deodorant... Van Nivea. Die vind ik echt heel erg fijn. Ik heb wel eens een spray geprobeerd. Dit is een roller, Maar sprays gaan bij mij heel, heel snel weg, weg, weg, weg de geur. En uh, de Nivea die gebruik ik uh, al sinds dat ik uh, kan lopen. Deze blijft gewoon heel goed hangen. Het staat ook 48 uur. Nou ja, klopt ook wel. Ik koop hem natuurlijk dus. altijd in de aanbieding. Het is heel vaak uh, twee voor de prijs van één. Dus dan ga ik in slaan. Maar deze ik dus uh, heel erg, heel erg lekker Lieve, ja. Ik hou ervan. Oké, okay, wat heb ik nog meer opgemaakt? Ik heb er melk opgemaakt. Rood, zijn mij toch niet? Ja, melk, ja, dat gaat elke dag wel op. Niet alleen door mij, hè. Oeh, niet alleen door mij. Nou, wat heb ik nog meer opgemaakt? Micellar Solution Cleanser van Oriflame. Ja, je zal die namelijk nou wel veel vaker tegenkomen. Want ik vind Oriflame gewoon een goed product. Voor weinig geld. Dit is een make-up remover en een cleanser in één. Dus dat is lekker makkelijk. En daaroverheen gaat dan de dagcreme. Wat nog meer op is, is mijn dagcreme. Uh, nou, er zit misschien nog voor één keertje in. Oh, maar daar heb ik al hier een nieuwe. Ja. Ik heb alweer een nieuwe. Deze is ook van Oriflame. Ja, jammer dat het geen geur-tv is. Maar dit is een uh, hydraterende dagcrème Voor normaal en combination skin. Optimals Hydra Radiance. Die werkt voor mij heel goed. Die meng ik dan altijd met de foundation. Maar de foundation is ook ook als deze. Dit is een hele oude. Maar ik heb natuurlijk vroeger in de vizie gezeten. Dus ik had nog wat over. En uh, ja, normaal gesproken mag ik dat niet meer gebruiken. Maar... Het is mijn eigen gezin, het is mijn eigen smolwerk. Dus die mag ik gewoon gebruiken. Krijg ik uitslag daarvan, heb ik pech. Maar deze is dus ook op en ik heb er nog eentje liggen. Daar kan ik nog wel even mee vooruit. Maar ik merk wel, de nieuwere producten zijn wel weer wat beter van kwaliteit. Dit is echt Deze is wel goed, maar wat nu is, is beter. Maar goed, ik maak eerst het oude op natuurlijk. Wat is er nog meer op? Nou, deze. Chanel, heel jammer. Maar helaas, hij is op. Oh, ik vind het zo lekker ruiken. Lekker ruiken, ik vind het heerlijk. Een man hoort ook. Lekker te ruiken, dat is gewoon fijn. Toch? Nou, dan, uh, dan heb je mij uh, op een uh, uh, zwakke plek, hoor. Als je lekker ruikt, zeg maar. Op. Op, op, op. En last but not least, ja want zoveel heb ik dus nog niet opgemaakt zoals ik al zei. De gel met een kleur. Nou ja, deze is bijna op. En uh, dit is echt een hele fijne gel. Ik, uh, hij ruikt alleen een beetje sterk, een beetje mannigeur vind ik het. Maar uh, om mijn haarkleur zeg maar een beetje te versterken, gebruik ik dus deze. Ik moet wel uitkijken dat ik er geen klodders in doe, want je moet het echt heel goed verspreiden. Dat is nog een beetje lastig, maar ja, ach. Doe je een beetje de borstel er doorheen en dan zit het weer goed. Want ik mag van de kappen, mag ik nog eventjes geen zilver shampoo gebruiken. En de zilver moes. Want ik ga het kleuren hè, als ik weer naar de kappen ga. En dat is al bijna weer. Want je ziet, het is al bijna niet meer omhoog te krijgen. Dit is ook alweer veel te lang. Maar ik mag dus geen uh, zilver shampoo en zilver moes meer gebruiken. Want ik wil het gaan kleuren. Ik wil er een mooie kleur in doen. En uh, ook dat ga ik weer vloggen. De vorige keer heb ik natuurlijk ook gevlogd hoe ik het heb laten knippen. De kleur erin ga ik ook weer vloggen bij dezelfde kappen. Dus uh, ze weten van, dat wordt heel erg. Spannend. daar heb ik echt heel veel zin in maar ik ga het zo lang mogelijk uitstellen denk ik, bij mij komt dat altijd op als kakker zeg maar, dan, dan denk ik van Oké, okay, nou ben ik het echt heel erg zat en nou ga ik. Nou ja, voor de rest van de week, wat staat er nog meer op de planning? Morgenavond ga ik even naar, de, naar die dame waar ik uh, op de hond ga passen. Want ja, dat gaat aanstaande zaterdag al gebeuren. Op Rako ga ik dan passen. Ik neem jullie dan ook mee en leren jullie Rako kennen en de omgeving. En dan mag ik elke ochtend gaan wandelen. Dat is ook goed voor mijn body. Ja, en vrijdagavond moet ik nog uh, gaan sporten echt lekker. Ik hoop, ik hoop echt dat ik het vol kan houden. Ik moet natuurlijk dan wel met mijn eetpatroon ook aanpassen. Maar weet je, dat is allemaal zo duur. Waarom is goed eten duur? Ik hou ook enorm veel van vis en dat schijnt dan wel heel gezond te zijn. Maar dat kost me een berg. Waarom? Fruit ook. Sommige fruit uh, als ik een mango wil eten. Is hartstikke duur. Aardbeidjes ook hartstikke duur. Ik vind het allemaal zo jammer. Want ik vind dat net zo lekker als een uh, appeltaart. Nee, dit is niet helemaal wat. Tot nu toe, ik heb niet echt heel erg streng aan het dieet gehouden. Ik bedoel, ik mag eigenlijk ook niet zoveel melk. Ja, weet je, ik mag allemaal lichte dingen eten. Maar ja, wat ik wel doe, is dat ik s'avonds heel snel mijn tanden poets. Dan denk ik van, nou, dan heb ik mijn tanden gepoetst. Dan ben ik dan weer zonder dan weer moet moeten tanden poetsen. Dus dan neem ik niets meer. Dus dat helpt ook wel. 10 kilo moeten eruit. hoef ik mijn buik niet in te houden, ja, weet je. Of een, een uh, soepje eruit dat wil ook nog wel helpen natuurlijk. hoef ik je buik niet in te houden. Ik wil gewoon een killer body. Hé, hey, wat vinden jullie trouwens van mijn achtergrond? Ik heb er een beetje aandacht aan besteed. Want ook dat schijnt een echte YouTuber te doen, hè. Beetje aandacht ook aan de achterkant. en Beetje bij beetje leer ik wel. Oh ja, ik heb ook de microfoon gesloot natuurlijk. Dus daar heb ik ook weer even een nieuwe voor besteld. En, oh, dat is misschien ook wel leuk. Ik heb ook uh, lensjes besteld. Die kan je op je telefoon doen. Macro, micro, fisheye. Wij, wide angle, maar ja, noem het maar op. Misschien heb ik ook zelf en dat ga ik jullie ook laten zien. Misschien nog wel leuk om te zien.